Meneer Wout Pijnals, hoe oud was u toen de oorlog begon? Ja, toen was ik net 14 jaar geworden. He, in april, april was ik 14 en ja, in mei vielen de Duitsers binnen. He. En waar woonde u? Waar woonde ik? Nou, ik, dat moet ik even een kort verhaaltje over vertellen. Met de kinderjaren heb ik doorgebracht in de Stationstraat. Vandaar zijn we verhuisd naar de Dorfstraat. En in de oorlogsjaren, mijn vader had een conflict situatie gehad met een toen in Oosterwijk wonende Rijksduitser. En toen zijn we verhuisd tijdelijk naar de Hoogstraat. Daar hebben we de oorlogsjaren doorgebracht. Conflict met een Rijksduitser? Ja. Wat, waar bestond dat conflict uit? Ja, dat was een, een beetje financieel conflict is dat geweest. En wat was trouwens een Rijksduitser? Ja, dat was een, een Rijksduizer. dat was een, uh, een duister die in Oosterwijk woonde en die hier ook werk had op de, op de leerfabriek. En die had bepaalde eigendommen in Oosterwijk. En die zijn uh, na de bevrijding, zijn die onteigend door het Nederlands Beheersinstituut. Hmm. Nou goed, daar, met die persoon had, uh, hadden jullie een financieel conflict. Uh, zat u nog op school? Natuurlijk zat ik op school, ja. ja. Bij, de, bij de Vraters, toen nog de, de zogenaamde lagere school. Hè? In welke school was dat? Johannes de Doperschool, in de Kerkstraat, in de Kuil. In de Kuil, ja. Ja, ja. Op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit. Hè? Wat ja. was het eerste wat u daarvan merkte? Ja, het eerste wat wij echt gemerkt hebben is. Uh, er kwam een, een, een Duitse soldaat binnen bij ons in de winkel. En die trok zijn revolver voor mijn vader. En die dreigde hem dat hij niet te veel moest rekenen of iets dergelijks. Maar dat was het eerste contact met de Duitsers die we hadden. Dus dat was geen, uh, geen al te goed begin, laat ik zo zeggen. Ja, dus die had echt een revolver in de hand en daar draaide ja. hij mee. Ja, daar draaide hij mee. <laughs> dat, nou. dat uw vader niet te veel mocht rekenen. Ja. ja. Had er, was daar aanleiding voor? Voor die man? Nou, dat weet ik helemaal niet, maar ik denk dat hij dat als, uh, uh, uh, uh, vooraf deed om uh, er zeker van te zijn dat hij niet veel moest betalen ja, ja, ja, ja. Wat, van wat hij wilde hebben. Hoe uh, was de relatie tussen de Oostenrijkse bevolking en de Duitsers aan het begin van de oorlog? Nou, ik, ik geloof niet dat het zo, dat het zo erg slecht was, want ik kan me nog herinneren, wij hadden hier de, in Oostenrijk de WVA. Heb je misschien ooit van gehoord. Het, was een, een, het waren hele grote magazijnen in, in, in, in de gedeelte van de, van de grote leerfabriek. En er waren allerlei voorraden voor Duitsers die van hieraf naar het front gestuurd werden. En bij gevolg waren dus ook een aantal uh, ja, militairen hier gelegerd in Oosterwijk. Eén ervan was de dikke Willy. De dikke Willy. En dat was een, een hele aimabele man was dat. Daar hebben we nooit uh, erg problemen mee gehad, moet ik uh, zover ik me kan herinneren. Ja. Dikke Willy. De dikke Willy heette die ja. ja. Die was gewoon heel aardig. Met, die heel dat, aardig was, dat was geen. Nee, die, was, die leefde gewoon met de bevolking mee op een manier zoals dat feitelijk uh, in goed gezoen hoorde. Vertelde hij wel eens iets over zijn, uh, zijn thuis in Duitsland. Nou, dat, dat weet ik niet. Dan was ik natuurlijk nog te jong voor om dat, ja, uh, ja, dat te kunnen ja. weten. Hè? Nee. Um, het verzet in Oostenrijk. Ja. Wat heeft u daarvan meegekregen? Wat weet u daar nog van? Ja, heel weinig, maar toch wel iets. Want op een gegeven moment, maar dat is dus in de latere bezettingsjaren geweest. Toen ging een, een, een. Ja, iemand die ik goed kende. Piet Dimmers heette die man, waren wij op weg naar de Oostenwijkse hoeve en daar zat een ondergrondse groep, blijkbaar. En wij wilden ons daarbij aansluiten, maar zover kwamen we niet, want onderweg werd het filetje van de freule op de Moedgesselse weg beschoten door jagers, door Engelse jagers. En toen zijn we boven en zijn we in de sloot gesprongen en zaten we vol Doris. En toen zijn we dus. Uh, van de schrik zijn we uh, terug naar huis gegaan. Dus ja. dat aansluiten bij het verzet, daar is nooit iets van Er gehoven. is niks van gekomen, nee. U zei de villa van de freule werd beschoten. Ja. Welke villa, welk huis hebt u het over? Ja, dat is een, een, een villaatje geweest. Ik denk dat het nog staat op de Murgesselse Moerges, weg. Juist voorbij de Hoevense weg. Binnenin ergens. Dat dus, dus, was een villaatje van de. de een villaatje van de freule noemen ze dat vroeger. Woonde uh, daar ook echt een freule? Vroeger woonden daar de En Waarom ja. werd uitgerekend die villa beschoten? Ja, dat was uh, in gebruik genomen door de Duitsers. Duitsers de, de de waren daar gelegen. En dat was kennelijk bekend geworden bij de Duitsers? He? hebben de Engelsen hebben dat geweten, ja. ja en hoe ja. zouden die dat te weten zijn gekomen? Ja, dat zou ik ook niet zeggen. Dat, dat zou ik ook niet kunnen, niet, niet kunnen zeggen. Ja. Maar op de een of andere manier hebben ze dat geweten, anders hadden ze dat niet beschoten, ja, natuurlijk. Maar u was op weg om u aan te sluiten bij het verzet? Ja. Uh, ...die toch daarheen werd onderbroken door die beschieting van dat huis van de, van de Vreun. En hebt u daarna niet gezegd, nou we gaan nog maar eens proberen? Nee, nee, want intussen was het denk ik 26 uh, oktober en zijn we bevrijd natuurlijk op die dag. Hè? Hm. Ja. Hebt u er ooit aan gedacht om voor, aan, in, in, eerder in de oorlog bij het verzet te gaan? Nee, nee, want daar was ik nog toch te jong voor waarschijnlijk, hè? want op het eind van de... Op het eind van de, van de bezetting was ik eens 18 jaar ongeveer. Ja, ja. Dus, uh, ja. Ja. Kent u veel mensen die aan het verzet deelnamen? Nee. Nee, nee ik moet eerlijk zeggen van niet. Alleen mijn, mijn vader, mijn ouders hebben wel in die tijd uh, mensen geholpen, Joodse mensen. En uh, dat waren meneer Snoek en meneer Zinger. En die werden door ons op de een of andere manier... door mijn vader en moeder werden die geholpen. Hoe deden ze dat? Met levensmiddelen en dergelijke. En woonden die ook bij jullie in? Nee, die woonden die woonde niet in Oosterwijk zelfs. Hmm. Maar we hebben later, na de bevrijding... hebben we er nooit iets van gehoord... maar die meneer Zimmer, Zinger... die was zo dankbaar daarvoor... dat ik van hem een viool gekregen heb. En die heb ik nog steeds... Hij speelde viool. Ja, zegt u? Hij, die meneer Zimmer, die speelde viool? Ja, en ik studeerde viool bij een meneer van Keulen. In de, stations, in de, in de, in de stationsstraat, in de, de kunskring was dat. En vandaar dat ik van hem die viool gekregen heb. En die heb ik nog steeds. Mm -hmm. Dit is hij. Geweldig. Dat is de viool van meneer de zinger... Een Joodse man die door ons de thuis geholpen is en die heb ik van hem gedoog gekregen. Hebt u er lang op gespeeld? N een paar jaar, langer niet. En toen ben ik overgegaan naar pianestudie. Ja, ja. Ja. Geweldig. Ja. <coughs> nou. uh, kent u uh, bekende ver verzetsdaden hier in Oostenrijk? Ja, voor zover dat die gepubliceerd zijn hè, van meneer Gerts en, uh, ja. en, en, en, en Bim van der Klei. En dergelijke mensen. En, en, en, en wij hadden hier in de, de orenstrijd ook die, die zogenaamde uh, uh, hoe heet het nou, die, die, die zeeffabriekje of zo van Lindhorst. En mensen die daar werkten, die waren ook mee in het verzet, zoals van de Snepscheut en dergelijke mensen. Waar stond die zeepfabriek? Op de, de, de, de, de Hoogstraat was dat. Ja. En die haalden uh, materialen uit, de, uit de, de, de, de vuile stroom, noemden wij dat vroeger. Hè. Daar de... haalden zij materiaal vandaan en dan maakten ze een soort uh, schoenpoetsen en zeepers en dergelijke van. Er was in Oostenrijk redelijk veel verzet. En wat deden de Duitsers daarmee? Ja... Ik kan me één ding nog, nog heel goed herinneren. Op een gegeven moment, de, de heer Lindhorst, die, uh, die zorgde ook voor opvang van gestrande uh, vliegeniers, Engelse vliegeniers, en die plachten ze ergens onder. En dat is op een gegeven moment, een uh, van zijn medewerkers is aangehouden ergens tussen Oorschot en Boergestel, en toen... Zagen de Duitsers schijnbaar, zo ik dat verhaal goed gehoord heb... een revolver liggen en toen zijn ze ja, gevangen genomen. En is er een ingepal gedaan door de ziekenheidsdienst... in het huis aan de Lint, waar later de, de, de, de, de, de bank was. En boven, daar woonde een zuster van mij en een zwager van mij. En er was ook nog een zuster en een zwager, waar het toevallig... Of voorziet en het meen dat het op, met Tilburgse, met Oosterwegse op zondagmiddag was. En toen is de ziekenhuisdienst daar binnengevallen. En hun werden ook met de revolver in de nek naar beneden getransporteerd. En toen heeft Lindhorst, meneer Lindhorst, die heeft ze vrijgepleit. Die heeft dus die Duitsers kunnen overtuigen dat hun er niets mee te maken hadden. En toen zijn uh, mijn zuster en zwager, die zijn, uh, zijn ondergedoken vlak daarna... Hebben ze op de hoepele bij Boer Visser, hebben ze tijdelijk in een, in een kippenkooi gewoond, hmm. tot de bevrijding daar was. Ja. Maar de Duitsers hadden ze laten gaan. De Duitsers hadden ze Waarom laten gaan. Waarom duiken ze dan toch nog onder? Eh? Waarom gingen ze dan toch nog onderduiken? Ja, uh, toch, toch uit, uit angst dat er nog, uh, nog repressiemaatregelen genomen zouden worden natuurlijk. Hè? Hmm. Ja. Ik heb, ik, ik heb ze nog zien wonen daar zo, in het ook. Bij de familie Visser, op de hoeven ze weg. Maar ja, voor, uh, voor Lindhorst en Brunekreven was het een fatale afloop natuurlijk, want het is bekend dat die dus uh, later gefusilleerd zijn in Vught. Hm. Helaas. Dus die samenwerkte met de Duitsers. Dat was natuurlijk overal zo, dus ja. dat is natuurlijk ook in Oostenrijk gebeurd. Ja. Um, ja. Kende u dit soort mensen? Ja, ik ken, ik ken er een aantal van. Yes. Wij hadden hier, heb ik al op uh, geduid, de WVA. In, uh, op de Leerfabriek? Op de, op de Leerfabriek. En daar, daar werkten werkte Oostenrijkse mensen. Hè. Maar werden die verplicht? En die werden verplicht daar te werken. En die hadden de keus of daar werken... Of uitgezonden worden naar Duitsland. Ja, nou, dat is niet zo moeilijk. En dat was, een, dat was helemaal niet zo moeilijk om dat woord te kiezen om hier te blijven. Hè? Ja. En ik, uh, ja. Ja, ik ken uh, ik heb daar mensen persoonlijk van goed gekend. Ja. Ja. Maar goed, ik bedoel, ik <coughs> niet dit soort mensen, ik bedoel mensen die, uh, die de Duitsers informatie gaven, of, of die de Duitsers op andere manieren ter willen waren. Ja, die waren er wel, hè. En, en, ik kan me herinneren een meneer Geurs. En mm -hmm. die is later is die in, in, in de buurt van Nijmegen is die opgepakt door toevallig een Oosterwijkse man die daar was en die hem kende. En die is naar Oosterwijk gone. Dat hebben ze hier uh, gevangen genomen toen. Hè? Ja. Wat die, had hij op zijn die, wat zegt u? Wat had hij op zijn kerst, toch? Nou, die heeft meegeholpen uh, mee om. Uh, ...jongens op te ha halen en, en, en te, naar Duitsland te transporteren, zoals uh, de gebroeders Diepens en, en dergelijke. Mm -hmm. en uh, ja Van die mannen die naar Duitsland vervoerd werden, zijn, dat, zijn die allemaal teruggekomen? Allemaal, weet ik niet, maar het merendeel wel, geloof ik, mm. ja. Die zijn, na de bevrijding zijn die uh, toch alweer hier uh, terechtgekomen, ja. ja, ja. ja. ja. En uh, ja, dan waren daar natuurlijk de meisjes, hè? Die hulden met de Duitsers. Waren er ook, ja. Ja. ja. Ik heb dat... Uh, ik heb dat nog meegemaakt, dat na de bevrijding... toen werden dat een aantal meisjes werden opgehaald. En die werden... In de, in de verraterschool werden die geïnterneerd. De school waar ik dus... In de lagere school door lopen heb... werd toen gebruikt om... ...om mensen te in gevangen te, te zetten. Hmm. Mannen en, en ook meisjes. Wat hebben ze met die mannen en die meisjes gedaan, terwijl ze daar geïnterneerd werden? Nou, dat, dat viel best mee, hoor. Die, die, die kregen te eten en te drinken en uh, er werd niet, uh, de, de, de, geen andere strafmaatregelen tegenover genomen. Ik denk dat dat best meegevallen is. Nou, verhalen over kaalscheren van de meisjes? Ja, dat is wel gebeurd. Ja? Ja, dat is wel gebeurd, ja. Ook hier in Oosterwijk. En waar gebeurde dat? Ja, op straat, hè. gewoon op straat. Ja. Dat iedereen het kon zien. Ja. Wat goed, ja. ja. Wat vond u daarvan? Ja, wij vonden dat buitengewoon gewoon interessant natuurlijk. je was een uh, je, nog een jonge kerel van uh, ja, 18 jaar was ik toen in die ja. tijd. En uh, wij vonden dat verdiende straf eigenlijk. Wat ja. vind je daar nu van? Ja, wat vind ik daar nu van? Wat, wat moet ik daar nu van zeggen? Och, ik, ik zou dat zelf niet, uh, niet doen, geloof ik nu. Nee. Nee. nee. Zul ik het, Nee. De oorlog is een periode van vele ellende, uh, maar er gebeuren natuurlijk, dat is vijf jaar geweest, nou vier jaar heren, zijn natuurlijk ook dingen gebeurd waarvan je zegt, nou die waren eigenlijk best leuk. je ja. u herinnering aan, aan de wat leukere dingen tijdens de oorlog? Ja, die hadden we ook wel. Hè? Wij hadden met name hier in de, bij Kosters in de Bakkerij, hier op de Kerkstraat. Daar was een, koek, een oude koekfabriek achter. En daar hadden we onze eigen uh, so sociëteit, onze eigen band. En wij nodigden uh, wekelijks een aantal meisjes uit. En dan deden we dus danspartijen, de partijen houden. En uh, dat, was, dat waren de gezellige dingen die we nog uh, toch nog konden beleven, ja. ja. Ja. Ja, en die band is later... Uh, we waren met vijf mensen, met vijf uh, man. We zetten we vijf man. En daar is later, is Jantje Merkelbach en Kees Pullers zijn er nog bijgekomen. Hadden we een bezetting van zeven. En dan hebben we nog een aantal jaren officierenbals verzorgd in Midden- en Oost-Brabant. Officierenbals? Ja. ja. Dat was na de oorlog? Dat was na de oorlog, was na de bevrijding. Ja. Ja. Dus er was toch nog wel wat vreugde te beleven tijdens de oorlog? Ja, ja, ja. Wij zijn begonnen in feite in de oorlogstijd in 1942, of, ja, 41 of 42, hè. Ja. Hmm. En uh, je werd door de Duitsers niks in de weg gelegd? Nee, werd niks in de weg gelegd. Nee, daar hebben we nooit uh, problemen mee gehad. Zijn die, waren er ook Duitsers die naar die bijeenkomsten kwamen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee wij hadden een zijke groepje en uh, er, er kwam verder niemand bij. Hmm. Um, leuke herinneringen. Uh, maar natuurlijk, zoals ik al zei, ook een heleboel ellende. Wat, wat springt er zo, als we, nu we er zo over zitten te praten, bij u meteen in uw gedachten? Als we het over de, de ellende tijdens de oorlog. Ja. hebben. Ja, dan moet ik, dan moet ik uh, daarvan zeggen dat wij uh, feitelijk weinig of geen ellende gekend hebben. In ons gezin niet. Wij, uh, ja, het was in die tijd zo, mijn vader had sigaren. En je kon er alles mee ruilen. Dus met een hele ruilhandel bleven we met ons gezin we aan het eten. Dus wat dat betreft... Uh... Hoe kwam hij aan die sigaren? Dat was toch uh, overal... Uh... Nou, hoe kwam hij eraan? Hij, uh, hij had zelf een uh, sigarenfabriekje. Op de Lint? Ja, op de, toen op de Hoogstraat. Hè? Oh, ja. En uh, wij hadden nog wat tabakvoorraad bakvoorraad. En dat uh, op, maar op een gegeven moment werd dat door die Duitsers werd, uh, werd stopgezet. Kregen alleen fabrieken die voor de Duitsers werkten, kregen nog toewijdingen tabak. Maar wij hadden dus, uh, mijn vader had nog wat tabak verborgen. Hè? En daar hebben we in de oorlog hebben we goed van kunnen eten. Ja. Die voorraad was dermate groot ja, dat jullie ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Oorlogsgeweld hier in Oostenrijk ja. Behalve dan de militietrein. Is daar veel van geweest? Nou, met de bevrijding wel. Ja, met de bevrijding eh, zijn er denk ik zo nog wel een kleine twintig mensen gesneuveld. Hè? In de omgeving van de Hoogstraat en de een Kerkstraat hier, meneer Biemans hebben we genoemd. Hè? De, meneer Biemans, die... Uh, ja, die... die was zo toegeleefd naar de bevrijding. Die was ook... Geweldig anti-Duits, zoals uh, veel mensen in die tijd waren. En uh, we werden bevrijd, en hij loopt naar buiten om het te gaan vertellen bij de overbuurman, bij de bakker. En die wordt getroffen door een granaat. En die valt dood neer. Wat voor het... granaat was dat? Van wie, van wie was die afkomstig? Dat is dat? Ik de... weet ja, dat... of dat een granaat van de Duitsers of van de Engels is geweest, dat weten we niet. Hè? Nee. Maar op een gegeven moment werd de kerk. De Peterskerk werd ook beschoten, dus die hele toren is eraf geschoten, toen nog. Hè. En dokter de Seine die is blijkbaar door de Linies heen geslopen. En hij is de Engelsen gaan vertellen dat daar geen Duitsers uh, in, die, in die kerktoren waren om, uh, om, om te verdedigen. En toen zijn die beschietingen gestopt. Hmm. Maar daartussen, ja, was er wel de nodige ravage aangericht natuurlijk, hè. En ook verschillende mensen gesneuveld. Ik ken er persoonlijk verschillende van die, uh, die het er niet levend afgebracht hebben. Ja, helaas. De bevrijding, hè? Uh, op, op welk moment zag u de eerste schot? Oh, dat, dat, dat, dat, dat was fantastisch. Dat was een fantastische beleiding. Uh, ik moet zeggen dat ik het laatste jaar ben ik bij Frater... Hoe heette die Nee, niet Corrine. Maar een van de fraters ben ik nog op privélessen geweest voor Engels. Omdat we toeleefden naar de komende bevrijding. Hè, naar de invasie in Frankrijk. En op een gegeven moment zaten wij naar de Engelse zender te luisteren. Bij vrienden van ons ergens boven. En ja, toen werd er dus in het Engels gesproken. Ik kon er niks van verstaan. En toen waren we, werden we bevrijd. En ik zag dus, dus in in in levende lijf dus, zag ik Engelse militairen en ik kon ermee praten. En dat was een wonder leek wel. Dat, dat was een fantastische beleving, was dat. Maar, waar ontmoette u, ontmoet u de eerste schot? Dat is denk ik geweest in een, in een in, in, in, bij de Protestantse kerk. En dan hadden ze in het tuintje hadden ze een. De, ja, hoe heet ze? zoiets, een een kouwtje gegraven en dan gingen ze schuilen. schuttersputje? Een Sch schuttersputje. En daar zijn wij, een zuster van mij en ik zijn erbij gesprongen... toen we, toen we onder vuur lagen, toen er toen granaten vielen. En daar zat, zat een schot in? Ja. ja. We zeiden die hallo. Ja, ja. Hebben jullie toen nog leuk met elkaar gesproken? Ja, leuk. Ja. Ja, Dat leuk. was de eerste? Ja, ik ben die nog... Uh, uh, gevolgd toen, toen we zijn hier van hier af zijn verder getrokken richting Tilburg op Udenhout en toen ben ik nog gaan zoeken maar ik heb hem niet meer kunnen vinden nee. helaas nee maar had hij geen last van jullie want dat schuttersputje is natuurlijk maar klein hè nee dat was en de, hij moest natuurlijk uh, dat was een en al vriendschap was het feitelijk hè? dat het ja. was zo geweldig om mee te maken ja, ja. Nou, na die lange periode van ja, de bezetting is dat ja, een heel bijzonder ja. moment. En wij hadden ze geweldig naartoe geleefd, naar die bevrijding natuurlijk. Hè. Ja. Want toen zagen we aankomen, dat weet u, hè, het, de invasie in Frankrijk. En zo geleidelijk kwamen ze hierheen. Hm. En wij hebben met ongeduld uh, zitten wachten toen in se september Eindhoven bevrijd was. En wij nog niet natuurlijk, toen duurde dat. Nou, het we leefde wel jarenlang, hè? Tot, ja. uh, tot de 26 oktober dat wij in het beurt waren. Ja, ja. Ja. Toen begonnen de feesten, hè? Ja. Leuk. Fantastisch. Ja. Waar? Uh, hier op de, Lint. op de Lint. Midden op de Lint, uh, op de kruising van de Verwielstraat... De stationstraat, Dorpstraat en Linten stond een lichtmast en er werd rondomheen getanst. En bij, eh, bij het Wapen van Oosterwijk was het toen. En in het verenigingsgebouwtje aan, aan het kerkplein werden bals georganiseerd. Daar mochten alleen vrouwen binnen en niet de mannen. Maar hoe kun je nou een bal hebben als er alleen maar vrouwen zijn? Nou, Engelse militairen. Dat was de, voor de militairen, hè. Er werden bands georganiseerd en er werden vrouwen uitgenodigd. En uh, die vrouwen, deden die dat graag? Of dat ze graag deden, dat zou wel, denk ik. Hè? Die kregen chocolade mee naar huis, chocolade mee naar huis, en zekretten mee naar huis. Voor de mannen of voor de verloofden, of ze waren single, dat kon ook al natuurlijk. Ja. Wat vond ja. het Thuisvold daarvan? Vertrouwden die dat allemaal wel? Ja, dat dat, dat, dat, dat, dat zou ik ook niet precies kunnen zeggen wat, wat uh, de gevolgen allemaal zijn geweest, natuurlijk, hè? Ja. ja. Um, is er iets waarvan u zegt, nou, dat heb ik nog niet verteld. Het is nog niet aan de orde geweest, maar dat moet ik toch nog even kwijt. Wat is het nu? Ja. Jullie hebben zelf ook een granaat binnengehaald. Hé? Huh? Jullie hebben zelf ook een granaat binnengehaald. ja. Ja, wij hebben zelf een, een, een granaat binnengehaald. Oh. Het hele de helft dak weg Zo. in het huis waar we toen woonden. Dat ja, en uh, toen is mijn... Uh, wij hadden achter in de tuin hadden we een schuilkelder laten maken. En uh, toen, toen waren die beschietingen. En toen is mijn vader is met, een, met een jongere broer van mij nog even naar binnen gegaan om nog wat dingen te halen. En toen, uh, dat hoor ik later dan vertellen, te zei mijn vader, laat eens nou maar even bidden, want het is afgelopen. En toen is er een granaat binnengekomen en boven aan een wijvadersvaartje had hij een, een, een horloge hangen met ketting. En die was helemaal verbrijzeld door een granaat. En intussen heb ik mijn jongste zusje, dat was toen nog twee of drie jaar denk ik, heb ik mee de schuilkelder ingenomen. Ja. Maar de situatie was dermate bedreigend dat uw vader zei, uh, het is ja, afgelopen? Ja, het is afgelopen, ja. Ja, er viel een granaat binnen. Hè. Toen, ja. toen mijn vader en mijn broer daar binnen waren, om, uh, om wat spulletjes op te halen, toen, toen viel die granaat binnen ja. in huis. Ja. Maar het is gewoon dan goed afgelopen? Het is gelukkig goed afgelopen, ja. ja. ja. ja. ja. Bedankt. Graag gedaan.